Dus Rogier, wat kan er allemaal mis zijn met een hals? Oké, okay. nou de hals is best wel een onderwerp wat, waar veel mis mee kan gaan. Ik moet heel eerlijk zijn, jij bent gewoon jong en het ziet er eigenlijk allemaal <laughs> hartstikke netjes uit. Misschien ben je wel iemand die dan ook toch denkt, net zoals ik hoor, oh dit wordt wat minder yeah. et cetera, maar het is, ziet er allemaal hartstikke goed uit. Je hebt een hartstikke mooie kaaklijn, dus ik zou helemaal niks aan doen. Top. Um, maar wat er mis kan gaan, uh, ja. Het is, is wel echt een voor mensen die rond de 40 naar de 50, 60, die gaan echt zich daar heel erg aan storen. Nou, wat zie je dan? Eén nou, is dat oh, ja, ja, ja, ja. Dat, oh. Je ziet dan die strengen hier. Mm -hmm. Je ziet dat opeens van die hele diepe horizontale lijnen beginnen te komen. Je ziet dat het opeens ook dit zo gaat hangen. Je ziet dat opeens als dat mensen zo gaan doen dat het allemaal gaat vrommelen. Oh. Dus dat is best wel heel veel. En na een tijdje denken mensen echt van hier. Ja, Vind ik niet meer mooi, hier wil ik iets mee. Ja. Iets mee. En wat kunnen ze doen dan? Wat zijn ja. de mogelijkheden? Nou, zoals ik al zei, omdat er heel veel uh, elementen zijn van die verouderde hals, ja. uh, zijn er ook heel veel mogelijkheden. Nou, laten we even gewoon ze allemaal afgaan. Oké. Okay. Eén is de horizontale lijnen. De horizontale ja. lijnen zijn uitstekend te behandelen uh, met, uh, ja, met een filler. Pelotero Profilio. Filler. Ja tweede is die, deze strengen. Die zijn op zich ook goed te behandelen, zeker als ze net beginnen met bijvoorbeeld Botox. Ja. ja. derde is, is het hangende. Dus die hoog dat een beetje verfrommeld is. Dat is heel goed te behandelen met profilio of belotero of een ander soort filler. Ja. Filler ook, ja. Oh. Nou, dan heb je nog dat het heel erg slap, slap is. Dan kan je... Uh, de, eigenlijk met al die andere behandelingen zorgt er wel voor dat je huid wat dikker wordt. Dus dat wordt al minder. Je kunt dat gedeeltelijk met een filler, hier aan de kaaklijn. En hier kan je dat zo optrekken. Okay. Jan, ja? Ja. Maar je kunt dan ook weer met bijvoorbeeld de Soft Silhouette Soft, we gaan het er allemaal over hebben. Het zijn allemaal termen die jou niks zeggen, dat weet ik. <lacht> eh, en de, de kijkers waarschijnlijk ook. Maar die kunnen we allemaal gewoon vinden, ook op de website. Maar daarmee kan je, dat zijn draden, en die draden kunnen we optrekken. Ja. Dat gaat vanuit deze kant zo, maar je kunt het ook zo doen. Nou, al die elementen zorgt ervoor, het is maar, uh, zorgt ervoor, dat je best wel veel goede resultaten kan bereiken. Want Dit is de volgende vraag, wat kan je verwachten van het resultaat? Hoe wist je dat? Ja, <laughs> oké, nou. Het resultaat wat je kan verwachten uh, is natuurlijk afhankelijk ook van... Uh, uh, ja, van hoe, hoe ernstig het is. In sommige gevallen zal ik ook echt zeggen: hier is ja, wel wat aan te doen. En zal ik de verwachting per patiënt zal ik ook duidelijk bijstellen. Ja, ja. Dus, het is uh, ook heel veel natuurlijk. Er zijn dus heel veel, veel. verschillende. En, uh, maar, en soms zal ik ook gewoon zeggen: ja, dit is gewoon te veel. En met de verwachting van wat de patiënt is, zal ik ook soms adviseren om gewoon plastische chirurgie te doen. Ja, ja? duidelijk. Uh, ik wil nog even wat elementen of plastic chirurgie of bijvoorbeeld dat je kan ook radiofrequentie en radiofrequentie allemaal doen dus dat zijn heel veel behandelingen die uh, je kan doen mogelijk omdat... zijn voor ja. die hals oké okay. okay. resultaat wat je ongeveer kan verwachten is met botox nou, is ongeveer drie maanden hè, drie maanden we dat je daar kan van, van kan verwachten met een filler is dat ongeveer een jaar soft silhouet is dat ongeveer anderhalf tot twee jaar en uh, je kan het trouwens, en dat ben ik even net vergeten, de plexer, zou je ook nog kunnen toepassen ervoor. Dat is ongeveer twee tot drie jaar. Nou, Daar kan ik wel nu een gemiddelde aan ja, uitgeven, maar, maar het is gewoon heel veel. Geen periode aan vast te hangen, eigenlijk. Niet nee. echt. Nee, nee. nee. Duidelijk. Um, met de hals kan dus heel veel mis zijn. Je kan horizontale lijnen krijgen, het kan gaan hangen. Het kan allemaal wat rimpeliger uh, worden. En je hebt dus ook heel veel verschillende behandelingen. Um, ik hoorde twee keer de fillen. Voor de lijnen. En hier ja. kan je fillers voor gebruiken. Botox is eventueel ook een mogelijkheid om de spieren te gaan ontspannen. Of je kan met uh, draden werken, dat het allemaal iets uh, strakker opgespannen Precies. wordt. En ja. de tijdspannen, ja, dat is moeilijk te vertellen bij deze. Dat hangt er echt vanaf hoe ernstig uh, de klachten zijn.